Op afstand zijn de ponies en, en de al te zien. staat er niet iets, iets naar achter. Ja, het is goed te zien. Alleen bedjek is nog niet zichtbaar. Het is tijd om daarheen te gaan. Daar is het donker Daar is het mooie zonnig.